Ben jij ondernemer en wil je video's gaan maken om je bedrijf te laten groeien en om meer klanten te krijgen? Nou, Dat is een heel goed idee, alleen de vraag is natuurlijk hoe ga je het beste van start en met welke video kun je nou het beste gaan beginnen, zodat je meteen de juiste impact kunt gaan maken. Nou, ik ben Noortje Jamaat. En ik ben oprichter van het bedrijf Verdienen met Video en ik ben auteur van het boek Expert Tips over Verdienen met Video. En wat ik in de afgelopen jaren heb ontdekt is dat het er niet per se om gaat dat je de allermooiste of de meest perfecte video maakt. Het gaat erom dat je de juiste video's maakt uh, die goed genoeg zijn. En met juiste video's bedoel ik video's waar je de juiste kijkers voor krijgt, waar je nieuwe volgers mee krijgt en waar je uiteindelijk natuurlijk ook goed betalende klanten mee krijgt. En ik zou je graag alles willen vertellen over wat ik in de afgelopen jaren heb geleerd om mijn bedrijf en mijn inkomen te laten groeien met video's. En ik geef binnenkort een webinar waarin ik je alles ga vertellen wat er voor nodig is om altijd geld, maar ook tijd te verdienen met je video's. En als je dat wil leren, dan nodig ik je bij deze graag uit om er live bij te zijn. Dus klik op de link bij dit bericht en meld je daar aan voor het webinar.